...waar we onze eerste piratenpartij debatavond over de wet en veiligheidsdiensten gaan houden. Daar gaan we vandaag over spreken met Kees Hoef, is hier van D66 en uh, Arjen Kamphuis. Die stelt zichzelf zo meteen voor, die heeft iets van privacy. Je ziet ze open nog. En dan ben ik, Ik geeft de, de kick-off hier. Eerst over dat sleepnet. De analogie is van een visnet. en um, het, het idee is, als er nou zo'n visje...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 En nou, het zijn in veel opzichten vergelijkbare moderne Westerse industriële high-tech landen. Dus nou, het is een NS2-studie, het is niet ideaal. Maar we gaan gewoon even wat vergelijkend onderzoek doen. De democratie is natuurlijk niet een kwestie van vertrouwen, maar juist een kwestie van georganiseerd en geciviliseerd wantrouwen. En als wij onze overheid konden vertrouwen, dan hadden we geen verkiezingen nodig.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 Terrorisme dat exponentieel veel erger is geworden door het beleid van diezelfde Amerikaanse overheid door oorlogen op allerlei plekken. Volgt u hem nog? Er zitten wat problemen aan dit hele verhaal, zeg maar. Uh, Ton Elias mocht er naar kijken, want als je natuurlijk grote financiële problemen en corruptie binnen de overheid wil blootleggen, leggen, dan bel je Ton Elias van de WVD. <lacht> het conclusie van het rapport, na meer dan twee jaar studeren, was dat de overheid per jaar tussen de 1 en de 5 miljard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 Uh, digitalisering is een onderwerp wat pas de laatste jaren zichtbaar verandering en impact op het dagelijks leven begint te krijgen... Uh, dus ik verwacht wel dat er de komende jaren steeds meer aandacht voor zou komen. Maar het was de afgelopen jaren gewoon een beetje een niche onderwerp. Als ik het, een van de dingen waar ik het zelf ook het lastigst mee heb... en dat zeg ik eens tegen VVD en CDA, hè, met wie ik nu in een coalitie zit... en die natuurlijk voorstander van deze wet zijn... is dat zij vrij snel vervallen in teksten als... we hebben dit nodig om uh, alle terrorisme-aanvallen uh, uh, te bestrijden. Ja, daar voor een deel kan dat op basis van toekomstige ontwikkelingen waar zijn. Deze wet speelt in op toekomstige ontwikkelingen die we ook nog niet helemaal kennen... Maar je moet oppassen om te zeggen dat deze wet een medicijn voor alles is. Je moet eigenlijk gewoon eerlijk zijn. Wetgeving is een poging om in te spelen op toekomstige veranderingen. En er worden ook heel veel minder goede wetten gemaakt. Maar goede overheden corrigeren minder goede wetten weer. En nou, daar is denk ik uh, het, het, het systeem nu op gericht dat we dat okay. kunnen doen. Ja, ik zou, dus, ik zou het normaal vinden dat, en dat ook de overheid zelf het normaal vindt, inclusief bijvoorbeeld de IVD, dat als zij... Nu al een paar weken lang, maandenlang ronkend roepen dat dit echt cruciaal is en zo. Toon het dan het aan. Pak dan eens even alle... We hebben gedetailleerde dossiers over alle terroristische incidenten in Europa van deze eeuw. Dus pak die maar eens allemaal. En, en, en we hebben gedetailleerde van seconde tot seconde beschrijvingen wat daar gebeurd is. Want het, retroactief kunnen we dat dan wel redelijk doen. Hè? Dus forensisch zijn we, zijn we best, best oké. Okay. Laat maar eens zien en wijs mij dan eens één aan... Waar je, waar je enigszins hard kan maken, dat als je de mogelijkheden die je dus per 1 januari wel hebt en die je toen misschien niet had, dat dat dan op zich had gemaakt. Laatste reactie dan, uh, anders komen we. Ja, nee, sorry. sorry. Uh, na Parijs viel het me extreem op hè, hoe veel Europese politici toen opeens riepen: crypto moet verboden worden. En, en, en dat we dan binnen twee dagen leren dat crypto geen rol speelt. Maar, de, maar dat dan niemand zegt: oeps. We hebben in Nederland crypto dus niet verboden. En jij zegt dat Nederland, je hebt, je hebt Nederland net neergezet als een heel slecht land. Maar dan wil ik van jou horen, wat is dan een beter land dan Nederland? Nou, we, laten we niet het buitenland... Op het nee, maar we hebben in Nederland crypto juist behouden. Het is kabinetsbeleid in tegenstelling tot Frankrijk. Tegenstelling... Kan uh, data die wij delen aan bevriende landen uh, verder worden gedeeld aan landen waar wij niet bevriend mee zijn, dus dat bevriende landen het weer delen aan niet bevriende landen, en stellen wij eisen aan hoe onze data in het buitenland wordt opgeslagen? Nou, Ik maakte in mijn presentatie het punt dat je, dat niet kan, dat je daar geen enkele garantie op, op kan vertrouwen. Het nee. puntje wantrouwen wat je maakte. Uh, uh, data die gedeeld wordt met andere diensten mag niet door die andere diensten worden doorvoegd aan weer derde diensten. Dat is gewoon een eis die gesteld is. Dat die dan nageleefd moet worden, dat het gecontroleerd moet worden, is dan de vraag waarmee we met z'n allen hier zitten. Ja. Wat we natuurlijk ook doen is, het, bijvoorbeeld het landelijk schakelpunt, dat is de grote computer waar alle Nederlandse medische dossiers doorheen gaan, uh, die wordt technisch beheerd door een Amerikaanse defensiecontractor contractor, die onder Amerikaans recht verplicht is om 17 Amerikaanse inlichtingendiensten real-time en in volledige toegang te geven tot alle data die door dat systeem stroomt. Hetzelfde geldt voor het IBM Mainframe in Brussel, waar de Nederlandse Belastingdienst op draait, wat bezit is van IBM. Ja, maar dat staat wel los van de WIF. Dat staat los van de WIF, maar het, het is voor mij een heel patroon waar de Nederlandse overheid... Het lijkt erop, zeg maar, wederom. Ik kan alleen maar zien wat ik zie als burger, aan de buitenkant, mostly. Dat er gewoon niet op weinig over na wordt gedacht, of dat men het gewoon een niet zo interessant vraagstuk vindt. En het feit dat je dus de volledige medische data processing van een volledig land. waar als burger om eruit te blijven, dat is echt een klus, hè? Dat je die overhevelt. vijf jaar na de invoering van de Patriot Act. aan een Amerikaanse Defensiepartij. ja, dan denk ik dus. er wordt hier gewoon niet zo goed nagedacht. En dan, en, dan, en dan blijf ik nog optimistisch, want dan denk ik. het is een eerlijke vergissing, hè? zeg ik dan nog, zeg maar. Dus dat is mijn meest optimistische interpretatie. Het mooie is van met name alle open source software die er is. Die is niet alleen heel veilig en wordt door allerlei onafhankelijke partijen gecheckt. Hij is ook gratis. Dus dat betekent dat er niet een kostendrempel is voor toegang tot dit soort technologie. Dus het is heel erg een kwestie van jezelf en elkaar empoweren met kennis. En met gratis spullen aan de gang gaan. En dan kan je dus jezelf teweerstellen weerstellen tegen ja, vrij extreme... Uh, ...zeg maar surveillance uh, uh, regimes. En als je natuurlijk zelf direct als individu... Zeg maar, uh, ...het oog van moord door op je valt... ...dan is het wel harder werken, zeg maar. Dan is het wat minder simpel. Maar ook daar zien we bijvoorbeeld met Wikileaks... Uh, ...die nog steeds succesvol functioneren... ...en nog steeds in staat zijn om geheimjes te bewaren. Terwijl er een gigantische surveillance effort... ...op die handvol mensen, want daar praat je over, wordt gezet. Dus zelfs in dat scenario is het mogelijk... ...met een beetje kennis en een beetje discipline. En je hoeft dus niet veel geld te hebben... Kennis en discipline, daar gaat het om. Kan je jezelf beschermen tegen ook echt wel ja, hele extreme dingen? de vraag wat, zou, wat kunnen we kunnen doen, wat je ook kan doen, is uh, mensen zoals Kees Verhoeven en, uh, en andere mensen die je gekozen hebt in het parlement erop aanspreken. Uh, om een wet voor te maken in Nederland of in Europa die zegt, als je een apparaat hebt met een microfoontje of een camera erin, dwing dan ook af dat er een schuifje, een schakelaar, een mechanische onderbreking van dat circuit is. Waarom is er niet een Europese wet die zegt, gewoon een knopje dat het stroom naar die camera en die microfoon uitgezet wordt? wat ga je nou doen als over twee jaar blijkt dat er inderdaad misstanden zijn ontstaan? Dan, dan heb je per definitie een situatie, wordt hier gesteld, waarin je die informatie nooit meer kwijtraakt. Uh, ja, dat... Het, als dat zo zou zijn, dan heb je in ieder geval de bewijslast in handen om dan de wet aan te passen om dat in de toekomst te, te, te voorkomen. Dat is de winst die je dan boekt. Het verlies wat je dan hebt, zou je dan uh, een soort van collateral damage moeten noemen. Dan heeft de wet dus inderdaad op dat punt niet voldaan. Dan heeft dat in de periode van de afgelopen twee jaar schade veroorzaakt en dan moet je proberen die schade te herstellen en dat zal niet volledig lukken, maar je kunt dan in ieder geval die wet gaan verbeteren. Uh, mooier dan dat kan ik het niet maken. Als dat zo blijkt te zijn dan heeft die wet dus iets gedaan wat we niet wilden en dat weten we pas omdat we moesten kijken wat die wet deed. En ik weet bijvoorbeeld in het geval van de Britse uh, evenknie van de IVD uh, MI5 uh, dat zij zeer effectief in staat zijn om politieke leiders van onderaf aan te sturen omdat zij van iedereen die iemand is gedetailleerde persoonlijke dossiers hebben en bijhouden. En alle politici die iemand zijn, die weten ook dat dat zo is. Uh, dus uh, MI5, anders dan de IVD, misschien hebben die die dossiers niet, heeft in haar meer dan 100 jaar bestaan nog nooit een budgetreductie meegemaakt. Oorlog op vrede, ze krijgen altijd meer geld, mensen, mogelijkheden, macht. Dat is in, dat is in Nederland in ieder geval niet, daar is de ISVD wel eens een keer gekort. We, Snel weer ongedaan gemaakt, gelukkig, als ik me goed herinner. Dus, dus, dus ik hoop er dan voor dat dat een indicatie is dat het in Nederland anders is dan in Groot-Brittannië. Maar ik weet voor effect uit de eerste hand van de mensen die aan de binnenkant zaten, dat in het geval van, van een dienst als MI5, dat zij gewoon een staat in een staat zijn en ze ook echt functioneren. Als ik uh, zou horen bij monden van meneer Bertolet van de IVD of, of onze huidige minister van Middellandse Zaken en op, op een van de ministers dat er echt oprecht wordt nagedacht over de relatie tussen buitenlandbeleid, waar wij onderdeel zijn van NAVO, waar wij onderdeel zijn van bezettingen van andere landen, en wat daar de lange termijn impact uh, uh, van is op terroristische dreigingen. Als, als, als dat een normaal onderdeel van een beleidsdiscussie wordt, die we ook in ieder geval ten dele openbaar met elkaar kunnen voeren, dan zou ik het idee hebben van, oké, okay, in ieder geval is mijn overheid met een goede discussie bezig, snapt het probleem, en als ze dan inderdaad ook nog bereid zijn om nauwkeurig te, analysen, te analyseren wat wel en niet werkt. En daar ook gewoon wederom open over te zijn. En dan mogen ze ook best een keer een foutje maken. Hè? Ik snap dat dit, dit is edgy, het is nieuw. Dit, dit, dus, dit, maar ik streef niet naar perfectie, maar naar een soort minimale interne consistentie. Van wat we doen tussen onze politie, inlichtingen en defensieapparaat. Want zoals het nu op mij overkomt, is het een beetje een rommeltje. En, eh, en de meeste van ons hebben daar geen last van, maar er zijn veel mensen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Dat zou mijn vertrouwen vergroten. Oké, okay. um, nou hebben we natuurlijk het referendum en we kunnen voor- of tegen stemmen. En de vraag is eigenlijk, wat heeft een voor- of tegenstem eigenlijk voor nut? En ge er gebeurt toch niets mee, staat hier. Dus waarom is het zo belangrijk dat mensen toch hun voor- of tegenstem, of in ieder geval hun stem laten horen? Ik weet waarom het voor mij belangrijk is, maar Rico. Het heeft wel nut. We hebben, uh, we hebben met elkaar gestemd over een Europese grondwet... Daarna hebben we met elkaar gestemd over het Oekraïne-referendum. En op 21 maart gaan we weer met elkaar stemmen. En elke keer zie je niet alleen hoeveel mensen naar die stembus gaan. Nou, dat, is een, dat is een signaal. Hoe betrokken zijn we met elkaar op zo'n referendum? Maar dan zie je ook wat daarmee gebeurt door onze regering en door onze Tweede Kamer. En ook dat is een signaal. En um, dat is misschien wel het belangrijkste, belangrijkste signaal. Ook als we met elkaar deze wet proberen weg te stemmen als advies. Uh, en ook als daar dan weer geen follow-up op gegeven wordt wat, wat de zorg is van mensen hier in de zaal dan is dat signaal ook al heel belangrijk naar okay. de toekomst toe. Ja, wat je ook uh, vindt van de manier waarop de vorige twee referenda-uitslagen zijn nagevolgd door uh, het kabinet en de Tweede Kamer, dat heeft invloed gehad. Uh, en als deze wet wordt... Kijk, even los van de referendumuitslag hebben we een regeerakkoord dat zal worden nageleefd. Dus ongeacht wat het referendumuitslag is, zal ik die wet heel grondig in de gaten houden. Zal ik zorgen dat die evaluatie na twee jaar... ...goed en serieus gebeurt, wat er ook gestemd wordt bij het referendum. Het regeerakkoord is voor mij heel erg belangrijk. Dat heb ik toegevoegd om grip op die wet te krijgen. Maar het referendum, de uitslag, zal absoluut invloed hebben op de discussie... ...en ook de onderdelen in het debat de komende twee weken. Wat is nou het grote pijnpunt? Ik denk inderdaad dat het de, de, de, de breedte van de interceptie is. Hoe ongericht of gericht kan die interceptie zijn? Ik denk dat dat op dit moment het hoofdpunt is. Er zal absoluut over gepraat worden, want in de referendumwet staat... ...dat de uitslag leidt tot een heroverweging van de wet... En dat betekent dat er opnieuw over gediscussieerd moet worden. En daar ga, ga ik uiteraard niet op vooruitlopen. Maar er zal absoluut over de uitslag, de stemverhouding, de, de, de onderdelen, de opkomst, uh, de belangrijkste pijnpunten, zal absoluut gesproken worden. Hoe dat afloopt, ik weet het echt niet. Ik denk specifiek voor Kees in dit geval um, heb je iets te verbergen voor de veiligheidsdiensten. Nou, dat zijn een aantal vragen in één. We beginnen bij Kees. Um, ik heb niks te verbergen voor de inlichtingendiensten. Uh, dus dan, dan bedoel je denk ik te zeggen dat zij, stel dat zij al mijn communicatie konden volgen, zou ik dat dan erg vinden? Uh, ja, ik zou dat erg vinden, want ik vind dat zij niet het recht hebben om al mijn communicatie te, uh, te volgen. Maar het is niet zo dat ik als politicus chantabel ben op basis van informatie die de inlichtingendiensten over mij zouden hebben. Uh, en dat sluit eigenlijk, dat is ook eigenlijk mijn antwoord op jouw meer algemene vraag. Ik denk dat iedereen wat te verbergen heeft. En ik denk dat dat een kern van het leven is, dat er bepaalde dingen zijn die je niet zomaar met iedereen wil delen. En als je het met iemand wil delen, dan ga je er zelf over hoe je dat doet. En moet het niet zo zijn dat op basis van informatiestromen andere mensen bepalen wat ze over jou weten. Ja, ik denk dat de bijvoorbeeld heel belangrijk is dat de intergesprekken van politieke groepen, dat ze dat in vertrouwen privé kunnen doen, zonder dat er de zittende macht... Kan meeluisteren. En ik denk dat als je daar niet meer op kan vertrouwen, dat ook je hele samenleving stil komt te liggen. Ja, alle, alle grote sociale vooruitgangen van de afgelopen eeuwen, dat is allemaal begonnen bij kleine groepjes activisten in, in uh, rokerige kamertjes en in huiskamers thuis, die met elkaar een knettergek idee hadden, zoals wat was nou ook niet blanke mannen kunnen stemmen. Of nog gekker, vrouwen. Nou, en dan duurt dan 20 of 30 jaar, en dan uiteindelijk dan verandert er iets. Dan moet je dus... Een geheimje kunnen bewaren tegenover de zittende macht, zeg maar. Als je zittende macht wil challengen, moet je een geheimje kunnen bewaren tegenover die macht. Ja, in mijn persoonlijke leven is het inderdaad gewoon niet iedereen hoeft te weten waar ik altijd ben, met wie ik spreek, waarover, welke artikelen ik lees, dat soort dingen. Dat vind ik meestal voor mezelf een klein bier. Als ik samenwerk met onderzoeksjournalisten, Not en met name met hun bronnen, dan gaat het wel eens over mensenlevens. En ja, dan is het dus echt heel belangrijk. Dus dat is ook waar mijn energie in gaat zitten. Oké. Okay. Ik geef hier een zwarte doos. Je weet niet wat erin zit. Het is gewoon een zwarte doos. En uh, dat hoef je ook niet te weten. In het geval van, uh, van Arjen, die gaat heel erg over privacy. Die gaat het echt niet aan je vertellen, denk ik. En, uh, ik weet toevallig dingen van Arjen, dus het zit niet in wat je echt heel lekker vindt. Maar we zijn piratenpartij, dus dit is ook wel lekker misschien. Ik weet dat er een geschenkregister is. En uh, voor de mensen hier, als je wil weten wat erin zit, hou dat register goed in de gaten. Ik weet dat jullie daar uh, volle aandacht aan hebben. En de dank voor je komst. Het is echt helemaal te gek. Dank jullie wel. Dat, uh, dat, dat geschenkregist is alleen voor boven de 50 euro. Hè? Misschien was het wel heel duur wat erin zat. Je weet het nooit. Je weet het niet. Het is een zwarte doos. Dank je wel dat je er was. En voor Van Piekeren is er ook eentje. Dus dat komt zo. Natuurlijk. Ik wil nog heel even één ding zeggen namens de Piraten van de Utrecht. Uh, wij zijn heel blij dat we dit debat hebben. of deze informatieavond hebben, hebben mogen organiseren. Want wij vinden het heel belangrijk dat mensen zichzelf hierover informeren. En daarna 21 maart gaan stemmen. Of je nou voor of tegen de sleefwet bent. Tegen? Maar oké. Okay. Stem alsjeblieft allemaal op 21 maart. Laat je horen.